In deze missie gaan we ontdekken hoe je een robot kunt leren wat hij moet doen. Oftewel, programmeren. In de eerdere video's van deze serie heb je gezien uit welke onderdelen een robot bestaat en hoe je robottaal kunt leren spreken. Maar om je robot precies te laten doen wat jij wil, zul je hem moeten vertellen wat hij moet doen. Dit noemen we programmeren. Voor deze missie heb je een assistent nodig. Iemand die jouw robot gaat spelen terwijl jij hem of haar programmeert. Terwijl je een assistent zoekt kun je deze video even op pauze zetten. Dat doe je door één of twee keer hier in het midden te klikken. Heb je een robot gevonden? Mooi! Wat hebben we vandaag nog meer nodig? Je hebt nodig! Een printer om de programmeerkaartjes en de paperbots te printen. Een schaar en lijm. Mag je zelf printen? Print dan nu de kaartjes en de paperbots. Mag je niet zelf printen? Vraag dan aan je assistent om dit voor je te doen. De link naar de materialen vind je hieronder. Zet de video maar weer op pauze. Hè he, he, kunnen we nu eindelijk beginnen. Assistent? Jij bent de robot voor vandaag, en dat is jouw programmeur. In sommige films lijken robots net mensen. Ze denken en doen alles uit zichzelf. Maar robots werken alleen als ze ooit door een programmeur zijn verteld, of geleerd, wat ze moeten doen. Robots werken volgens bepaalde afspraken of instructies die bij hem zijn geprogrammeerd. Daar zijn ze goed in. Maar dat kan ook problemen geven. Stel je voor dat de programmeur verkeerde instructies geeft. Dan loopt het programma vast, het crasht. Dat heb je misschien zelf ook wel eens gehad bij een app die ineens vastliep. Niets reageerde meer en het enige wat je nog kon doen was de app afsluiten en opnieuw opstarten. Programmeurs noemen zo'n foute instructie een bug. Als je een robot gaat programmeren is het daarom belangrijk dat je de juiste instructies geeft en dit stap voor stap doet. Pak als eerste de print met de kaartjes. En knip ze uit. Tijdens het knippen kun je deze video even op pauze zetten. We gaan nu de assistent, de robot, programmeren om deze papieren bot te maken. Kies eerst de bot die je jouw robot wilt laten maken. Ik kies deze. Nou, eens even kijken. Stap voor stap. Wat zou een robot moeten doen? Eerst knippen, vouwen en dan plakken. Ik pak deze drie kaartjes. Wat denk jij? Zou dat een goed programma zijn? Laten we het gewoon eens testen. Ik speel zelf even de robot. Oké, okay, daar zaten wel wat bugs in. Wat ging er mis, denk je? Ja, precies, we hebben de robot niet alle benodigde commando's gegeven. Hij moest bijvoorbeeld eerst een schaar pakken. Jouw opdracht is nu om het programma te verbeteren. Pak de rest van de kaartjes en probeer het programma te verbeteren. Bijvoorbeeld, pak een schaar. Nou, die zou je hier kunnen zetten. Maar dan is het nog niet klaar. Probeer nu stap voor stap je programma te verbeteren en laat jouw robot, de assistent, steeds testen of het werkt. Ik ben benieuwd of het jou lukt om de kaartjes zo te leggen, je robot zo te programmeren, dat hij een paperbot kan maken. Zet de video dadelijk weer op pauze en start hem weer als het je gelukt is om een goed programma te schrijven. Komen jullie er niet uit? Niet erg. Start de video dan gewoon maar op en dan laat ik je zien hoe mijn programma eruit ziet. En misschien lukt het je daarna wel. Succes! En is het gelukt? Ik ben heel benieuwd. Mijn programma ziet er zo uit. Pak papier, pak schaar, knip uit, leg schaar weg, vouw randen, pak lijm, plak randen, leg lijm weg en plak in elkaar. En dan is dit het resultaat. Misschien heb jij het anders opgelost en dat is prima. Bij programmeren zijn er vaak meerdere goede oplossingen. Je hebt nu ontdekt dat robots werken volgens bepaalde afspraken of instructies die bij hem zijn geprogrammeerd. En het is belangrijk dat je deze instructies duidelijk en stap voor stap geeft. Jij hebt de medaille verdiend. Als je nog even door wil gaan kun je je robot kleuren. Als hij gedroogd is natuurlijk. Of je kunt je eigen paperbot tekenen of een van de anderen maken. Hoe dan ook, het lijkt me cool als je jouw robot deelt met ons op Facebook of Instagram. Alle links vind je hieronder. In de volgende missie gaan we kijken hoe jij een robot door een doolhof bestuurt. Tot dan, doeg!